Heb je wel eens nagedacht over de rechten van de afbeeldingen die je gebruikt voor je presentatie of lesmateriaal? Lastig? Nee hoor. Ik laat je zien hoe je heel eenvoudig afbeeldingen kan vinden die je gewoon mag gebruiken. Misschien heb je al wel eens gehoord van verschillende websites waar je gratis afbeeldingen kan vinden, zoals Pixabay of PrePixels. Maar het kan nog makkelijker. Je kan hiervoor gewoon Google gebruiken. Je zoekt namelijk op al die sites dan. Ik zal je laten zien hoe je dat doet. Je opent Google. En dan zie je rechtsboven het woordje afbeeldingen staan. Dan typ je in wat voor afbeeldingen je wil zoeken. Voor dit filmpje zoek ik op docent. Nou, tot zover vast heel bekend. Je ziet nu de resultaten van je zoekopdracht staan. Wanneer je bovenaan kijkt, zie je onder je zoekwoord een aantal opties staan. We kiezen voor tools en dan verschijnen er weer nieuwe keuzes. De optie gebruiksrechten helpt je, zoals de naam al zegt, bij het selecteren van de juiste gebruiksrechten. Als je hierop klikt, zie je een aantal keuzes. Klik op gelabeld voor niet-commercieel hergebruik. Dit zijn de afbeeldingen die je gewoon voor je lesmateriaal kan gebruiken. Tot zover mijn uitleg over rechtenvrije afbeeldingen zoeken. Maar nu we hier toch zijn, wil ik je graag ook kort enkele andere zoekopties laten zien, die ook erg handig kunnen zijn. Zo kan je kiezen voor groter dit kan handig zijn als je een afbeelding zoekt met een lage resolutie, die niet te zwaar is voor bijvoorbeeld in een mail of voor een blackboard. Of misschien zoek je juist een afbeelding met een hoge resolutie voor een presentatie op het bord. En een andere handige is kleur. Ik zelf gebruik vaak hiervan de transparant. Wat ze daarmee bedoelen is dat er geen achtergrond achter zit. Ik zal je laten zien wat ik bedoel. Ik kopieer hier even deze afbeelding. Ik ga voor de uitdaging even naar PowerPoint. Hier plak ik hem erin en zoals je ziet. Geen lelijk wit vierkantje erachter. Nou, ja, dat ziet er toch een stuk beter uit. Ik ga weer even terug. De laatste die ik je wil laten zien is typen. Dit kan je helpen gerichter te zoeken. Je kan hier namelijk aangeven of je een foto, dan wel clipart, lijntekening of iets anders zoekt. Nou, tot zover mijn uitleg. Succes met het zoeken naar afbeeldingen.